Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Met mij gaat het vandaag wat minder, want ik ben deze week echt super verkouden geworden. En uh, ja, misschien hoor je het nog een beetje aan mijn stem, maar het is nog niet helemaal over en ik voel me niet topfit. Maar ik wil toch graag even een video maken, want um, wat past er eigenlijk beter bij de feestdagen dan een mooie highlighter? Uh, ik kwam deze van Mua tegen, deze highlighter in het goud, uh, hij heet Golden Scintillation Shimmer Highlight Powder. En ze hebben hem ook in blauw en in het roze en in het wit. En normaal gesproken zou ik voor wit gaan. Maar vanwege de feestdagen dacht ik, nou doe eens gek, laten we voor goud gaan. Dus uh, ik ga hem aanbrengen. Je kunt het eindresultaat zien. Maar ik ga ook vertellen van waarom zou je eigenlijk highlighter aanbrengen. En waar breng je het dan eigenlijk aan? Dus ik hoop dat je wat zult opsteken van deze video. En laten we maar beginnen. Oké, okay, nou als allereerst... Waar gebruik je eigenlijk highlight voor? Highlighter kun je gebruiken om alle sterke punten van je gezicht te benadrukken. Dus bijvoorbeeld um, hier boven je cheeks, om dat meer te definiëren. Of uh, over, de, over je neusbrug, of net boven het randje van je lip. En je moet ermee oppassen dat het niet te heftig wordt, want je wil niet één. Een glitterende bom worden. Maar als je het subtiel aanbrengt, dan kan het wel echt heel mooi zijn. En net als het lichter dan valt, dan geeft het net iets extra's aan je look. En daarom hou ik van highlighter. Ik moet zeggen, als ik uitgebreide make-up doe, doe ik altijd highlighter op. En door de week naar werk niet altijd. Het ligt ook een beetje aan hoeveel tijd ik heb eigenlijk. En wanneer breng je eigenlijk highlighter aan? Nou, je kunt het zeg maar aanbrengen voordat je blush aanbrengt of erna. Ehm... Sommige highlighters zijn best wel wittig. En dan halen ze weer een stukje van je blush weg. Dus dan kun je beter eerst highlighter aanbrengen en daarna je blush. Maar het is net wat jij prettig vindt eigenlijk. Um, op dit moment heb ik eigenlijk al mijn make-up al op. En mijn blush ook al aangebracht. Maar nu moeten dus nu uh, alleen eigenlijk de highlighter doen. Uh, wat voor kwast kun je gebruiken? Ja, je kunt gewoon een blush kwast gebruiken als je dat fijn vindt. Ik heb een hele mooie platte kwast van uh, Lego van de Douglas. Hij is best wel oud, maar hij blijft zo goed en zo mooi. Het zijn ook volgens mij natuurlijke haren, want um, hij voelt ontzettend zacht en uh, brengt gewoon fijn aan. Dus hiermee kan het. Maar je kunt het ook met zo'n waaierkwast aanbrengen. Bijvoorbeeld deze. Um, moet je wel um, zorgen dat je niet te veel in één keer aanbrengt. Je hebt hier ook kleinere varianten van, zoals deze. En daarmee zou het ook prima kunnen. Het is echt helemaal wat jij prettig vindt. Uh, ik zou het niet met een poederkwast doen, want dan is het moeilijk om het echt uh, gericht aan te brengen. En dan wordt het misschien te veel overal. Um, maar ja, goed. Dus uh, kijk eens uh, wat voor jou werkt. En um, ik zal in ieder geval deze kwast gebruiken voor de tutorial. Oké, okay, nou, ik zal hem nog even laten zien. Want hij is echt. Man, wat is deze mooi? Kijk hoe het licht erop valt. Hij lijkt me ook best wel heftig. Dus <laughs> we gaan kijken hoe die uitvalt. Um, ik begin als eerste om highlighter hier aan te brengen. Net boven mijn blush. Oké, okay, pak een beetje. En dan brengen we het hier aan. Wow. <laughs> Ik zie dat het wel een, echt een knaller is. Wow. Oké. Okay. Ja, je ziet het in ieder geval wel. Andere kant. En uh, op mijn neusbrug. Zo. En tenslotte hier nog. Dat geeft je lippen net wat meer volume. Ik vind dat wel heel mooi. En je kunt het eventueel ook nog op je voorhoofd een klein beetje aanbrengen. Of langs je wenkbrauw of onder je wenkbrauw. Um, daar pak ik wel even een, um, een, een oogschaduw kwastje voor, om het net onder mijn wenkbrauwen aan te brengen. Als een soort van highlighter, als aanvulling op je oogmake-up. Het lift ook optisch je ogen, dus je ogen worden er groter, opener door. En ook in het hoekje van je ogen. Worden die ogen zo groot door? En je ziet er ook een stuk uitgeslapen naar uit. En het geeft net een mooi extra touch. Zo. Ik heb het eigenlijk op verschillende plekken aangebracht: waaronder boven mijn cheeks, puntje van mijn neus, mijn neusbrug. Onder mijn wenkbrauwen, net buiten mijn wenkbrauwen, um, boven mijn lipbrand. En uh, in het hoekje van mijn ogen. En je ziet al echt een groot verschil met net. Um, ik vind de kleur wel heel erg mooi. Ik vind het gouden. Mooier dan ik dacht. Het is eigenlijk niet te heftig, maar je ziet hem wel heel erg. Hij is wel aanwezig. Dus Ik denk dat dit echt super geschikt is voor een leuk feestje of iets dergelijks. Misschien voor gewoon een normale, doordeweekse dag iets minder. Maar ja, doe gek, uh, waarom niet? <laughs> en hij brengt heel makkelijk aan. En um, hij ziet er nu zo uit... En um, ik heb wel het idee dat het bovenste laagje net wat heftiger is dan wat eronder zit. Al is hij nog steeds wel heel erg shiny hoor. En uh, het is een poeder, maar hij stuift niet te veel. En dat vind ik wel fijn. Dus je kunt hem heel gericht aanbrengen. En ik vind het effect eigenlijk wel heel erg mooi. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ja, ik denk dat het wel goed is gelukt. Uh, je ziet het duidelijk en um, ik denk dat het voor kerst echt super chill is of voor oud en nieuw. Um, het is ook fijn natuurlijk om een highlighter onder je wenkbrauwen aan te brengen. Uh, ja, het geeft net iets, iets meer. Een, het heeft een mooi optisch effect. Alsof je wenkbrauwen net ietsje hoger zijn. En uh, ja, het definieert gewoon je gezicht wat meer. Hij was helemaal trouwens niet eens zo duur. Uh, je kunt hem voor 6 euro kopen bij het kruidvat. Ik wist serieus niet. Ik dacht dat die producten van Mua veel duurder waren. Maar ze zijn super goed betaalbaar. Dus wat dat betreft heel goed geslaagd. Zou ik hem aanraden aan de vriendin? Ja, zeker. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd naar die witte. Um, die is denk ik net iets geschikter voor door de week. Misschien dat ik die ook nog wel ga aanschaffen. Ik moet er even over nadenken. Um, maar ja, goede aankoop. Uh, superleuk voor feestjes, voor de feestdagen. Helemaal top. Uh, heb je nog vragen of suggesties? of Ken je nog een andere highlighter die echt super fijn is. Die ik zeker moet uitproberen. Laat het dan vooral weten. En laat een comment achter hieronder. De video. En geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Uh, wil je nog andere dingen zien? Of heb je een vraag ergens over? Laat het me dan weten. Dat vind ik echt ontzettend leuk. Uh, voor nu ga ik zo weer lekker op de bank met dekentje een dekentje en thee pakken. Want ik voel me echt niet top met deze video editen. En dan uh, vanavond maar even goed slapen. En hopelijk gaat het morgen dan wel weer een stuk beter. Nou. Nogmaals bedankt voor het kijken en ik zie je graag de volgende keer. Doeg!